Hoi, en welkom bij een nieuw video. Dit is deel 2 van de verhalen-serie. Ik heb eventjes een ander verhalen-website gevonden... ...omdat degene waar ik op zat best wel raar deed. Uh, nadat ik het eerste verhaal heb opgelezen... ...deze hebben geen samenvatting, uh, omdat deze gemaakt zijn door de mensen zelf. kan zijn dat er hier wat spelfouten in zitten, maar ik merk het vanzelf alweer. Um, het verhaal heet De Magie van de Dans. Ze leefden diep in het oerwoud, waar de bomen tot aan de hemel lekker aan het groeien waren. Zo hoog waren ze. Het was een mooie plek vonden ze, met hier en daar een open ruimte met gras, met struiken en mooie bloemen. Die tegen de avond zo heerlijk geurden. Het was een groep van wel zestig, maar dat kon je niet precies zeggen. Ze sprongen zo vlug van tak tot tak, dat ze eigenlijk niet goed te tellen waren. En ze leken allemaal op elkaar. Allemaal dezelfde gezichten. Allemaal dezelfde oren en dezelfde handen. Allemaal dezelfde donkere ogen en allemaal donkerbruine vacht. Behalve eentje. Hun dagen vulden ze met spelen. Elkaar vlooien, vruchten en eetbare bladeren zoeken. En heel veel slapen. Hun bedden waren lekkere nesten van takken en bladeren. Goed verscholen tussen de takken en de hoge bomen. Zo hoog dat geen enkele roofdier hen kon bedreigen. Terwijl ze sliepen. Namen. Hadden ze niet. En alleen de moeders wisten wie hun kinderen waren. Net zoals de kinderen wisten wie hun moeder was. Zo gaat het bij apen. Behalve bij die ene. De jonge apen speelden graag een film. Ze braken takken af en ze plaagden elkaar ermee. Ze sloegen elkaar tegen de stammen van de bomen. Ze gooiden vruchten naar elkaar. Trokken aan elkaar staarten. En deden wedstrijden wie het snelst en het verst kon springen. Wie erg moedig was. Of wie erg snel was. Alle apen speelden mee. Behalve die ene. Vaak regende het hart in het oerwoud. Maar na iedere dag was er wel een uurtje voor de avond zou vallen. Soms s nachts dan schuilden de jonge apen bij hun moeder. Dicht tegen de borst. In de zachte lange haren die daar groeiden. Ze werden door hun moeder warm en droog gehouden. En beschermd. Behalve die ene. Ik zie dat je nu wel wil weten wie die ene is. En niet met de groep mee om die altijd alleen haar eten moest verzamelen, die altijd haar bed van takken en bladeren lag en die altijd geen moeder had om tegen te schuilen. Ze was ook een aap, een meisje, maar groter dan zelfs donkere moeder aap. Haar vacht was niet donkerbruin, maar roodblond en haar ogen waren kleiner. Ze had ook niet echt bruine ogen, haar ogen waren een soort groen. Met lichtbruine vlekken erin. Alle apen vonden haar vreselijk lelijk. En erg onhandig ook. Ze sloegen haar weg wanneer ze probeerde mee te spelen. Wel plaagde ze haar vaak. Sloegen haar en probeerde haar te bijten. Ze had dus ook geen naam. Dat meisje. En als je wil weten mag je er zelf één voor haar verzinnen. Het was een ochtend. En had die nacht heel lang en hard geregend. Het meisje werd nacht en hongerig wakker in haar nest. Ze moest eten gaan zoeken en proberen warm en droog te worden. Ze liet zich uit de boom zakken langs een dikke liaan. En was blij om te zien dat de zon scheen op de open plek. Daar kon ze zich verwarmen. Het was nog vroeg en de anderen sliepen nog. Ze was er blij om, want nu werd ze even niet geplaagd. De honger was groot en ze liep de oerwoud in. Ze wist heel goed waar de lekkere zoete bessen en waar ze de vruchten kon vinden. En welke bladeren niet bitter smaakten. Ze was niet bang om daar alleen te zijn. En vond al heel snel wat lekkers te eten. Aha, verderop. Wat een grote rode vruchten. En nog verderop. Zo dwaalde ze steeds verder weg van de groep. Ze at en dronk van de douw in de bladeren. En opeens bleef ze staan. Maakte ze geen ...enkele beweging. Wat ligt daar op de grond? Een dier? Nee, het leek niet op een dier die ze kende. Het bewoog niet. Ze stak haar neus in de lucht en snoof. Die geur kende ze niet. Dat wat daar lag, kende ze niet. Waarom was ze dan niet bang? Heel voorzichtig, voetje voor voetje, sloop ze dichterbij. Ze ging ernaast liggen. En met haar vinger raakte ze het aan. Nat en koud. Ze vroeg zich af of het dood was. Ze zat daar. En keek en dacht, het heeft een hoofd en oren en het heeft benen en armen en handen eraan. Toch is dit geen aap. Het was zelfs nog langer dan zij is. Toen zag ze een lichte beweging en begreep dat het ding niet dood was. Snel verzamelde ze wat water op een blad en goot het voorzichtig in zijn mond. Twee blauwe ogen keken het aan. Blauwe ogen. Ze kneep haar ogen stijf dicht en dacht. Ze zocht in haar hoofd naar de herinnering. Die alle apen met zich meedragen. Al denken ze daar eigenlijk nooit anders aan. Herinneringen die van grootmoeder naar moeder naar kind worden. Doorgegeven. Ze had geen moeder meer. Maar in haar hoofd rondde ze toch de herinneringen. Dit wist ze ineens. Het was een mens. Nu denk je natuurlijk dat ze opeens bang was. Maar nee, dat was ze eigenlijk niet. Ze tilde zijn hoofd en een stukje van zijn lichaam op. En legde het tegen haar borst. Sloeg haar armen om hem heen. Deze mens moest warm worden. Links en rechts plukte ze wat vruchten en gaf ze het hem. Hij at ze meteen op. Net als zij die ochtend was die mens nat en hongerig. Net als zij was dit mens alleen. Ze zag zijn gezicht vertrekken en zag witte tanden. Bij apen wist je dan meteen dat je boos of angstig waren, maar zij voelde dat deze mens dat niet was. Hij maakte geluid die ze niet begreep. Terug naar de herinneringen. Ah ja, dat is een glimlach. Dat doen mensen wanneer ze blij zijn. Ze probeerde zijn glimlach na te doen, maar zag dat hij dat niet leuk vond. Ach, ik begrijp wel, dacht ze. Ik ben ook zo lelijk. Lang zaten zij en de mens daar. Ze gaf hem wat meer water en meer vruchten. En hij werd droog en warm. De zon stond al veel hoger aan de hemel. En zij wist dat ze van deze plek weg moest gaan. De roofdieren zouden komen. Ze duwden tegen hem en hij begreep dat hij moest opstaan. Ze steunde hem en hij stond op. Hij was twee keer zo lang als zij zelf. Ze sloeg haar arm om hem heen om hem te helpen bij het lopen. En langzaam, erg langzaam, werd de terugweg naar de groep gemaakt. Soms keek hij op haar neer en glimlachte. Zij glimlachten maar niet terug. Daar was een open plek met gras. Daar waren de apenkinderen nu aan het stoeien. Toen ze het meisje en de mens zagen, begonnen ze allemaal te krijzen. en gingen ze zo snel seconden omhoog in de bomen. Het deed het meisje plezier om te zien dat zij een keertje bang waren. Daar stond de mens in de zon en ze kon zien dat hij zich mooi en soepel bewoog. Zijn handen kon hij bewegen als vogels en vleugels. Ze zaten daar in de zon en keken naar elkaar. Dagen gingen voorbij. De mens werd sterker en kon zijn eigen eten zoeken. Hij was lenig en kon vier de lianen van zijn bed van takken en bladeren vinden. De groep wendde aan hem en niemand was meer bang voor hem. Hij luisterde graag naar het getrommel van de stokken tegen de boomstammen. Het spel van de jonge apen. Hij nam ook een stok en sloeg ermee tegen een boom. De apen waren verbaasd, want zo hadden ze het nooit eerder gehoord toen hij twaalf stokken nam. Om er tegenaan te trommelen gingen de apen ook proberen. Zo leerden zij langzaam hoe het moest en vonden ze het zo mooi. Toen de jonge apen goed konden trommelen ging de mens naar een open plek in het woud en begon te bewegen. Wat was iedereen verrast. Zo snel gingen de benen, zo mooi bewogen die armen, zo sierlijk die handen. Dat was leuk spelen. Al gauw gingen de kleinste meedoen en de mens liet dan heel vaak zijn tanden zien. Dag na dag. Na dag dansen de mens en de apen. Steeds beter dansen de apen. Het meisje met, met de roodblonde vacht wilde ook graag meedansen. Maar ze werd weggejaagd. Ook hieraan mocht ze niet meedoen. Vanaf de rand van de open plek keek, keek ze iedere dag. En wanneer iedereen sliep, deed ze de dansbewegingen na. Hoe sierlijk waren haar armen en haar handen. Hoe verdrietig was ze dat ze niet mee mocht doen. Het was laat op de avond en het meisje was onrustig. Ze kon maar niet in slaap vallen. Kwam het door de volle maan. Het zilveren licht toverde het gras om in glanzend grijs, zachtjes. Om niemand wakker te maken, verliet ze haar boombed en liep ze naar het midden van het open plek. Daar stond ze, zo recht als ze kon. En bewoog haar armen en handen zoals ze het bij de mens had zien doen. Haar voeten maakten de passen, zonder trommels. Alleen in het zilveren licht van de maan danste zij. En liet haar handen bewegen als de vogels en vleugels. Ook de mens kon die nacht niet slapen. Hij stond in de schaduw van de sla slaapboom en keek naar het dansende meisje. Hij wist dat ze nooit had mogen meedansen. En toch kan ze het bijna zo vloeiend en elegant... Als hij zelf danste, zij hoorde zijn stem. Ze zag hoe hij naar haar toe liep. Twee handen naar voren uitgestoken. Hij wenkte haar en zij wist dat hij wilde dat ze met hem zou gaan samen dansen. Ze boog haar hoofd, kruiste haar armen voor haar borst. Ze stond tegenover haar en deed hetzelfde. Langzaam, En o zo vloeiende beweging. De armen, de vorm van de handen. De prachtige figuren in het zilveren licht. Zo danste zij, het meisje en de dansmeester. Het meisje en de dansmeester hun handen elkaar soms raakten. Intens was het zilveren licht. Het leek haar te kleden in een glanzende jurk. zijde en tule. Steeds rechter werd haar rug, langer haar benen, haar rode blonde vacht, met een glanzende blanke huid. Haar haar een gordijn van rafijn goud. Steeds dichter kwam haar groenbruin gevlekte ogen dichter bij zijn blauwe ogen. Bewondering en verrukkende glans in hun ogen. Al dansend op het ritme van de trommelstokken die zij niet maar In hun hart voelden, Branderde zij terug naar wie ze ooit was voordat ze door een gemene heks betoverd werd. Een prachtige jonge vrouw een prinses. Hij zei hoe goed ze danste, hoe heel erg mooi ze was. En oh wonder, ze verstond hem. De dans werd gedanst, bewegingloos stonden ze daar. En hij zei, mijn naam is Sander. Ademloos en magnetisch stond ze. Ze glimlachte. Ik heet Mirena, zei ze. Noemen we dit verhaaltje een sprookje. Sprookjes beginnen altijd met er was eens en eindigen altijd met en ze leefde nog lang gelukkig. Zullen we dan maar geloven dat de prinses haar dansmeester meenam naar haar paleis en dat ze nog lang gelukkig leefde? Zo, so, the end. Mijn hemel jongens, het is me wel een tekst geweest. Ik uh, weet niet hoe vaak ik uh, sommige woorden heb over moeten zeggen, maar als je dit leest, ik weet niet of het zichtbaar is, het is heel klein en ik heb al dyslexie, dus hoe kleiner ze zijn, hoe moeilijker het voor mij te lezen is. Maar ik ben bezig met een eigen verhaal. Dus in die zin, misschien dat het makkelijker gaat. Maar vond je deze video nou toch nog leuk? Doe nog even een blauwe duimpje omhoog. Hier beneden kan je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En dan zeg ik zoals altijd tot volgende week zondag om 7 uur bij een gloednieuwe video.